Uit gaan proberen is de Time to Wake Up Face Sheet Mask van Essence. Ik zal hem even laten zien. En dit is een masker die je kunt gebruiken als je ochtends opstaat en je gezicht voelt heel erg puffy aan. Een beetje, een beetje opgeblazen, een beetje je ogen zijn dik. En het is echt een soort wake-up boost, zou het moeten zijn. Er staat ook echt onderin van taart, goed. Uh, als, als, je, als je moe bent, of als je heel veel fastfood eet, of als je hebt gepartyd. Nou, gisteravond had ik een feestje en dat was best wel heel gezellig. Dus <laughs> vanmorgen voelde ik me niet heel erg fit. Dus ik dacht, nou ja, het is eigenlijk wel een goed moment om deze uit te proberen. Nou, Wat het dus is, het is niet een normaal masker, het is een tissue masker. Dus het is een soort tissue in de vorm van je gezicht, die leg je echt op je huid. En daarna werkt het als een masker en zorgen de Stof er, uh, de hydraterende stof erin. Ervoor dat je huid super zacht. En weer helemaal uh, energized aanvoelt. Dus dat zou het moeten zijn. Achterop staat een soort gebruiksaanwijzing, in het Engels dat wel. Je kunt hem zelfs ook in de koelkast leggen, want dan is hij extra koud. Maar ik hou niet zo van koud, Dus ik doe dat niet. Wat je als allereerst moet doen, is dat je je gezicht schoonmaakt. En um, even kijken. En je kunt hem 15 minuten op je gezicht laten zitten. En daarna er weer van afhalen. Moet je dan nog iets doen, trouwens? Even kijken. Leave the mask on for 15 minutes. Remove mask gently. Use fingertips to massage in any excess lotion. Oké, okay, dus de lotion die daarna nog op je gezicht zit. Die uh, kun je dan op je huid masseren. En afterwards apply skincare product as usual. Maximaal twee keer per week gebruiken. Oké, okay. je kunt hem niet hergebruiken. <laughs> dat is wel grappig dat ze dat erop zetten. Zouden mensen dat echt proberen om hem dan te recyclen, zeg maar. Om hem nog een keer te gebruiken. Hm. Anyway, dus ik ga eerst maar even mijn gezicht schoonmaken. Ik heb alleen mijn ogen een klein beetje opgemaakt en verder helemaal geen foundation of wat dan ook. Um, ik pak even een uh, reinigingshoekje, een micellair reinigingsdoekje van Bypass. Deze zijn zo fijn om je huid mee te reinigen. Ook al zit er niet echt iets op mijn huid, ik zal het toch eventjes doen. Voor de zekerheid, want hoe, hoe schooner je gezicht is, hoe beter dat masker kan worden opgenomen. Dus dat is echt heel belangrijk. Ik ben heel erg benieuwd of het masker werkt. Hij was 1,40 euro. En ik krijg hem bij de kruidvat. Dus ik dacht, nou, dat moet ik zeker even uitproberen. Oké, okay. Mijn huid is helemaal schoon. Ik ga hem nu openmaken. Oeh, dat ruikt lekker. En dit is hem. klap hem heel voorzichtig open. Oeh, je voelt heel erg dat spul wat er dat speel wat erop zit. Echt die lotion. Of ja, het voelt een beetje jellig. Dit is zo spannend. Even kijken. Uh, oh, je moet hem echt helemaal openklappen. Aanbrengen. Oh, dit wordt lastig. Kijk Oh, het is koud. Oh, wacht, ik mis een flapje voor mijn neus. Zo koud op je huid. Zo. Oké, okay. oké okay. en nou moet je zorgen dat hij zo goed mogelijk aansluit natuurlijk. Zo. Oh, het is zo koud op je huid. <laughs> oké. Okay. Zo. Oh, gelijk een beetje spook. <laughs> Ik kan ook niet lachen, want ik kan eigenlijk niks meer. Ik kan ook bijna niet praten. Zo! Oké okay, jongens, en nu dan maar 15 minuten wachten. Tot zo! Oké, okay, het is nu een kwartier geleden en ik ga er nu van afhalen. En ik kan echt niet wachten. Oh. Oh, het voelt zo goed om je gezicht weer te kunnen bewegen. Het ziet er zo grappig uit dit! Oké, oké, oké. Nou moet ik dus de lotion um, een beetje masseren in mijn huid. Er zit echt heel veel, ik weet niet of het te zien is, maar er zit heel veel lotion op mijn gezicht. Ah, en het was zo koud op je gezicht. Ik snap wel dat je er wakker van moet worden, want het is echt zo... Als je een splashje water in je gezicht uh, gooit. Maar... Er zit heel veel lotion op de, mijn gezicht op dit moment. Even kijken hoor. Use fingertips to massage in any excess lotion. Maar moet ik dit ervan afhalen? Of moet ik het gewoon laten zitten? Of daar zeggen ze dus niks over. Maar ik denk dat ik het wel fijner vind om... Ik weet niet Ik weet niet of ik het uh, wil laten zitten. of Misschien is het gewoon fijner om het er toch af te halen. Met een watje ofzo. Ja, dit is natuurlijk, dit kun je niet de hele dag op je gezicht laten zo. <laughs> Oké. Okay. Ik ga het er eventjes een klein beetje van afhalen met een mukje. Zo. En dan oh. ja, het voelt een beetje vreemd. Oké, okay. en dan nu moet je gewoon je eigen dagverzorging aanbrengen. Welke crème ik gebruik is van eigenlijk een van de goedkoopste die je te vinden was. Originals dagcreme van Cruisvat. En dat is gewoon een hele fijne, iets vettigere crème voor je huid. En als ik die aanbreng, dan ja, is het gewoon een heel fijn gevoel de hele dag door. En um, omdat die wat vetter is, is het fijn dat ik heb best wel een droge huid dus dat vind ik heel prettig. En je kunt hem heel goed mixen met foundation bijvoorbeeld. En dat is echt super chill. Oké, okay, dus ik breng hem nu even aan. Oeh. Oké. Okay. Nu even niet op mijn haar letten. Want het zit niet uh, fantastisch. Maar ik had een speciale knot gedaan voor dat masker. Maar het zit meteen altijd zo plat. Maar oké, okay, even niet opletten. Dus. Uh, nu heb ik eigenlijk alle stappen volbracht en wat vind ik ervan? Maar ik moet zeggen, mijn huid voelt wel heel, heel opgefrist aan. Omdat het ook, het masker was zo koud dat je, ik schrok er echt van in het begin. Dat, oh wat is dit koud. Net ijsklontjes op je gezicht. En dan zeggen ze van, ja, je kunt hem ook nog in de koelkast leggen. Dat zou ik niet zo snel doen, want het was zo koud. Um, maar uh, het voelt wel heel prettig aan en die lotion heeft ook al heel erg fijn en mijn huid voelt wel super zacht nu aan en um, ik had wel een beetje moeite om die tissue goed op, over mijn gezicht te verdelen, want die, die gaatjes voor je ogen, die zijn best wel klein en uh, mijn wimpers kwamen er tegenaan, dus het was niet heel handig. omdat ja, ik weet niet. Dat, dat paste niet heel fijn. Want je wil eigenlijk ook dat het masker hieronder komt. En dat, dat ging niet zo heel erg goed. Dus het uh, <laughs> masker moet wel echt bij je gezichtvorm passen. Maar het is wel een hele makkelijke manier om een masker op te brengen. Omdat je niet... Ja, je hebt geen spul wat je moet verdelen. Je krijgt er geen vieze handen van of zo. En een kwartiertje is natuurlijk ook wel snel te doen. En sommige maskers zijn best wel lastig af te halen. Dit is zo makkelijk. Je kunt het in je tas doen. En als je even een uh, soort, ja... Je huid een soort boost wil geven. Dan kun je dat masker gebruiken. Dus dat is wel heel erg prettig. Uh, ik vond het wel een beetje onhandig dat je ook bijna niet je gezicht kunt bewegen. Dus je kunt ook niet praten of zo. Je, je zit helemaal vast <laughs> achter dit tissue. Dus dat maakt het ook wel een beetje, een beetje onhandig. Maar goed, ik heb even net de televisie gekeken of zo. Niet dat ik met iemand hoefde te praten. Maar uh, ja, het, het voelt wel heel erg lekker. En mijn huid voelt nu ook heel erg zacht aan. Ehm... Uh, ik, ik ben er wel over te spreken. Maar het, het enige onhandige is dus dat je die tissue, je wilt het heel erg netjes over je gezicht verdelen. En ik had overal van die plooitjes en zo, Maar ik moet wel zeggen, mijn huid voelt heel fris, fris aan. En uh, niet meer zo, um, ja, iets. Mijn huid voelt veel opgefrist daaraan. Um, het is altijd moeilijk om te zeggen van, ja, yeah, voelt het heel erg gehydrateerd. Ik vind het wel heel erg aangenaam nu ik mijn crème overheen heb aangebracht, voelt alles wel heel erg lekker en uh, het voelt ook echt wel anders, heb ik het idee. Um, wat ik wel een beetje had in het begin is dat het, um, dat het masker een klein beetje prikte en, um, dus ik denk dat als je een hele gevoelige huid hebt, dat je dan dit masker beter niet kunt gebruiken. Wat ze als extracten hebben toegevoegd, is sojabon extract en baobab, en baobab ken ik eigenlijk niet, maar ik kan het wel even opzoeken natuurlijk. <laughs> Ik zal het even googlen. Ah. Baobab komt van een boom af die in Australië en Afrika groeit. En het staat bekend om hydratatie van de huid en haar, verbeterde elasticiteit van de huid, regeneratie van de cellen. Voor elk huidtype geschikt. En uh... oh, dat is het. Dit is heel erg goed om je huid te hydrateren. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, ja, ik moet zeggen, voor 1,40 euro heb je wel een heel lekker masker en je voelt je ook echt wel, ja, je voelt je wel meteen wakker omdat het zo koud op je huid aanvoelt. Ja, en ik vond het heel erg leuk om te proberen, dus dat ook. En ik, ik heb ook wel het idee dat mijn huid er wel heel mooi uitziet op dit moment. Niet heel groot, niet geïrriteerd of niet vettig of niet extra glanzend ofzo. Dus ik, ik ben er wel tevreden over, ja. Ik vind het wel heel erg leuk. Dus ja, dan aanraden voor 1,40 euro bij de kruidvat. Heb jij deze wel eens uitgeprobeerd? Of ken je andere tissue maskers die je heel erg fijn vindt? Laat het me dan weten. Ik hoop dat je deze review leuk vond. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie je graag de volgende keer. Doeg!